Oh. oh, Mirjam, heeft de spulletjes nog laten staan. De make-up spulletjes. Oh, en ik heb van de week de video gezien dat ze make-up gedaan had. Oh. Zal ik het proberen? Ik ben toos. Toos, de schoonmaakdoos, noemen ze me ook wel. Ja, uh, ik was uh, weer geroepen om schoon te maken. Ze moest plotseling even snel weg. Toen zei ze, nou kom jij even langs om schoon te maken dan. En uh, nou, uh, nou, nou zie ik deze spullen hier staan. En ik had uh, de afgelopen zaterdag had ik de vlog gezien, dat ze, dat ze de make-up gedaan had. En uh, toen dacht ik, nou dat vind ik misschien zelf ook wel leuk, ik heb alleen al die spullen niet zo. En dus, maar nu heeft ze de spullen hier laten staan. Dus ze is echt zo weggerend, want normaal ruimt ze daar gewoon op. Wat zal ik doen? Zal, ja, ik, ik, ik, ga, ik ga het gewoon proberen. En dan hoop ik wel dat dit spullen zijn die ze gebruikt hebben, de laatste keer. Maar anders ziet uh, ja, het natuurlijk uh, kom, kom, niet, niet goed. Maar ik ga, ik, ik ga op mijn telefoon. Gaat ik even kijken hoe, hoe, hoe ze daar gedaan heeft. En, en dan kijk ik een beetje mee op de telefoon. Heb ik die even nodig, nodig? Maar ik moet denk ik wel opschieten. Hoor, want anders als ik thuis kom en ik zit hier gewoon vrolijk te make-up. Is ook niet goed hè? Nee, dat is niet de bedoeling natuurlijk. denk ik zo Dus dan uh, gaat ik even. De, de video opzoeken, ga ik, uh, ja, dan ga ik dat gewoon stiekem proberen. <laughs> ja, ik ga er eens goed voor zitten en dan ga ik het gewoon eens proberen. Moet ik de bril afzetten natuurlijk, want anders kan het niet bij mijn gezicht. Dus uh, Dus ga ik even... Dan gaan we dat eens even... Even proberen. Oh, spiegeltje, natuurlijk ja, handig. Dan gaan we gaan het even proberen. Ik ga de video erbij zoeken. Ik hoop niet dat ze zo thuis komen, hè, want dat is natuurlijk een beetje raar gezicht. Dus. Uh, nou, ik heb de video hier voor mij. Dan uh, ga ik het even proberen. En. Uh, oh, nou ja, weet je, de harde kleuren, daar slaat ik maar over. Want ik ben. Ik ben uh, helemaal tevreden met. Uh, met oh, huh? Huh? <tie> Dat hoekort ik ook niks nu, he? Ja, want ik was... Ik, oh, shh, shh, ik was van huis weggerend. Ik heb zelf heel geen, geen lip, lipstift opgedaan. Want ja, ze had zo'n hals ineens. Dat ik zo hierheen moest rennen. En waarom weet ik ook niet, want hij heeft ze nog niet verteld. Foundation van, van Olyfeem. In de beige. Uh, Found, foundation. We gaan met de foundation beginnen. Dat zal dit wel zijn dan hé, he. ik kan nog geen klap lezen met, met zonder bril. Ik denk deze dan maar he. of ofzo. Met, beetje... met de handen aanbrengen, zegt ze. En dan waarom dan? Oh, ze gaat dat nu. Nou, oké, okay. ik ga deze pakken en dan gaan we dat... Ik denk dat, of ik hoop het dat, het dat goed is, het goed. is ik er. Maar het verschil is, als, jij het, als je het bij een sponsje doet en je, je dept het, dan is het veel dekkender. De, dekkender, je je doet. dekkender is dekkender wel en voort. Nou goed, ik ga, oh goed, ik spiegel erbij zeker. Oh, geloof niet dat ik goed kom, of wel? Want ik doe natuurlijk niet heel vaak dit soort dingen, hè. ik vind dit soort driehoekjes altijd wel prettig. Nee, ik moet misschien even een beetje doorgaan, hè? Dan gaat het misschien wel ja, goed komen. Weet je, Als je haar er een beetje blabberd uitziet, dan moet de make-up tangen knallen. Hè? Dat kan ja, toch niet kan goed zijn? Dit of wel dan? Zo, alles een beetje goed. Als je goed haar niet goed, goed zit, je moet. Je je maar niet Hou je dat je niet nou toch eens je klep, ik ben hier aan het praten met die mensen dan en zo. Ze zegt dus als je haar niet goed zit, dan uh, moet de make-up maar goed zitten. Dan, ja, daar snap ik toch uh wel een beetje. Oh, gut. Nou, het lijkt wel of ik uh, een paar weken naar, uh, weet ik veel, weggestaan geweest ben. Nou, de ja, nou, ik weet niet, uh, ze zegt dat het zo moet, dus het zal wel zo zijn. Dan gaan we even verder kijken hoor. Kom, Mirjam, vertel maar. Ja, zo. Zit het maar. ik heb die twee concealers, Concealer. van de Jordani, dat is ook Zitten dat er ook in hier? Ik heb de hele vieze handen van, Moment hoor, even, even wachten hoor. Hé, je gaat wel aanzien. Ze gaat zo snel altijd. Concealer, het zijn. is om uh, de donkere kringen zeg maar, te bedekken. Concealer, concealer. Om de donkere kringen te bedekken. Nou, je even of even kijken. Oh, sta er Maar ik zie dat die niet liggen. Dus dan slaan we die stap maar denk ik over. Daar valt toch niet zo heel erg op, denk dan. Ja, sorry, Miriam, we moeten even doorspoelen. Want als je dadelijk thuis komt, dan zit ik hier nog dadelijk de make-up En dat is het niet goed. En ik zie nu eigenlijk dat ik een poeder vergeten ben. om af te Poeder! Maar ja, voor dames die wel de leeftijd zijn, zoals ik. Of gewoon van het meten. Nee, toch, die, zeg, zeg uh, moet je heel voorzichtig zijn met poederen. Want uh, zodra je gaat poederen, ga je de, uh, de rimpels die worden meer zichtbaar. Omdat je daar nou natuurlijk wat poeder overheen gooit. Dus die ga je absoluut. Ja, dat willen we natuurlijk niet. Ik heb hier een poedertje hoor. Ik heb een poedertje gevonden. En die er dan met zo'n hele grote kwast. Deze dan doet dan maar een beetje van deze poeder erop. Zo denk ik dan. En dan. Uh, mijn haren zitten wel helemaal weg. Hoogtijd dat naar de koppel Oh, het kan daar goed. Ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Uh, uh. Nou, we, gaan gewoon, we zijn nou begonnen. Hè? We gaan gewoon door. Ik weet het dan ook niet. Niet te veel. Ja, dat zegt ze nou, niet te veel. Echt gewoon wat je moet onthouden. Als je een beetje op leeftijd bent en je gaat make-up doen, niet te veel. Als je uitgaat natuurlijk, dan mag je wel een beetje... Ja, ik ga dadelijk uit. Ik ga eruit hier. Oké, okay, dan doe ik mijn wenkbrauwen. Oh, wenkbrauwen. Ja. Wenkbrauwen, Even een tip. Vanaf hier moeten ze lopen. Moeten. En dan vanaf de buitenkant. Hoe oh, bedoel je dat dan? Uh, de neus, de buitenkant vanaf hier tot Toen dan aan. daar. En dan heb ik nog zo'n boogje. Waar zijn mijn we wenkbrauwen Lief uh, jongens? Duidelijk is. Ik snap maar geen aan Oh, oh kijk, zo gaat steken dan. Oh, daar had ik al... Oh. oh. Ik heb de maal potlood gepakt, want de poeder zacht niet ligt. Ik denk, nou, We ik heb natuurlijk wel een beetje... En, en, oh, zie! Uh, ja, je hebt er van alles voor, maar ik vind poeder... Ik vind mijn poeder altijd mooi zacht. Normaal gesproken doe ik mijn uh, foundation met de hand. En uh, nu doe het met de... Uh, is echt veel, vele malen egaler dan. Met de wat voor oogschaduw Egaal zegt ze. Nu ging ze geloof ik over naar de oogschaduw. En gaat ik even zoeken wat voor oogschaduw die hier het ligt. Maar dit zijn toch niet zijn toch niet de spullen die ze gebruikt hebben in die video. Daar klopt toch helemaal geen zaak van. Lichte kleuren hier. De ogen van oliekleur hebben we van deze roze. Nou, maar die liggen er niet, hey, doos. Oh nee, dat was ik? Wat zit er? Dat ik dan vaak aan de binnenkant. Dat zijn mijn ooghoeken. Ik heb hier ook een inlotelletje, dat is de pavita. Deze donkerpaarse. Ja, die ligt er ook niet, hey, vrouw. Zo, dat is echt allemaal een soort van vies, jongens? Ja. Ja, Ik gebruik het toch dat ze mij daar nog niet voor gebeld heeft om dat allemaal schoon te maken, zeg. Dat heeft ze nog niet gedaan. Maar ik ga ze ook niet op ideeën brengen. Zo, gewerkt weer. Zo. Nee, ja, ik niet tegen eigenlijk. Oh, oh hier is het alweer begonnen. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Lichte, lichte oogschaduw. Lichte oogschaduw. Uh, het enige wat ik hier zie is deze. Oh, wacht. Ik heb hier nog een beetje wit. Wacht even hoor. Het moet een lichte kleur wezen he, op de bovenkant, deze. En kijken. Ja, hoor. Ja, dat is licht. Helemaal mooi. Nou, nou. Zo, dat valt lekker op. Ja, nou, dan kijken ze niet meer naar je haar als het zo erop zit. Dat snap ik helemaal. Maar. Uh, ik heb geen idee of dat ook zo aan de onderkant erop moet. Oh, ik geloof niet dat er wel voor mee zo dit. Maar, maar, hond, ik heb hè? een zachter Oh, zachter. Ja, zachter penseeltje. Zachte, zachte kwast. Ook paars. Oh, paars. Ja, dat vind ik ook wel. Dat ja. komt een beetje, beetje bij de roze. Dat vind ik ook wel uh, leuk. Doe ik de ooghoek. Buitenste Oké. Okay. Buitenste de ooghoek, deppen naar binnen. Nou, dat dan is deze dan. Dit is een beetje pas. Dat is een beetje pas, maar ook een beetje zwart. Ik heb geen idee, zijn allemaal kleuren van elkaar. En dan, uh, even kijken. Ja, hier al. Toestaande toch. Nou, ik ben blij dat ik schoonmaakste ben. Dan ga ik toch niet eigenlijk ochtend lopen doen. Nee, zeker niet. Ik ben me daar een beetje gek. Zo, zoiets. kant. nou ik vind het een mooie kleur. Oh ja. Ja, nou. Shit, is op nou, want je komt bijna thuis dalen. Ah, ze doet het wel leuk hoor. Oh, hier ook, wacht. Ze doet het ook aan de onderkant van de oog. Zie, dus het was toch wel goed dat er hier een beetje aan de onderkant was gevallen. Ik moet ook een beetje van die andere kleur die ik net heb gebruikt. Aan de onderkant, van mijn ogen. Zo. Ga ik dezelfde kleur doen of stiekem een andere kleur is daar ook wat? Zij doet dezelfde kleur als die ze daar aan de bovenkant heeft gedaan. Ik ga een andere kleur doen. Ja, ik ga gewoon. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ik ga gewoon een andere kleur. Daar. Hier. Oké. Nou, dat is wel een beetje eng aan de onderkant van je oog, zeg. Maar doe ze wel even dicht. Daar valt het nog wel mee. Zo. Goh, wat een kleurrijk geheel, zo is niet. Kom, volgende stap, dame. Ik heb er helemaal zin in. Ik krijg helemaal... Uh... Ja, de onderkant heb ik gedaan, dame. Kom. Het Komt net wat beter uit. Ja, komt net wat beter uit. Nou, dat vind ik ook. Ik vind... Uh... Ja, en dan moeten we natuurlijk ook een highlighter aanbrengen. Een highlighter. Ik heb van Mac. Mac. Mac als in McDonalds? Ik heb geen ja, idee. Highlighter. Highlighter. Die heb ik ook niet. Nee, dit zijn echte spullen die ze heeft gebruikt. Oh, goed gut, gutte goed. Gut. Nou, ik, ik, ik ben maar even wat tussendoor uh, wat verder gegaan. Want um, ja, um, Mirjam komt al een thuis. En ik moest dus even opschieten. Dus ik heb sommige dingen gewoon maar zelf even ge gedaan. En ik heb nog de lipstift gedaan. En, en, en nou ja, de, de, de, de highlighter, daar was ik mee. Daar, daar, toen heb ik hem even uitgezet. Want ik denk dat gaat me allemaal veel te lang duren. Dus ik heb een beetje mascara erbij gedaan. En de, de, de eyeliner de, dingen en, en, en, en de roze lipstift natuurlijk, want daar vind ik het mooist. En. Ja, ik weet niet. Ik had het maar gewoon op. Hoi Toos, daar ben ik weer. allemaal goed gegaan. Oh, daar zal je ze hebben. Um, ik ga gewoon opruimen. Ik hoop dat ze niet ziet dat ik dicht dan heb. En uh, dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer.